Voor 50PLUS is uw veiligheid ons primaire doel. Zo houdt u droge voeten door onze dijken en zorgen wij voor voldoende waterafvoer bij heftige regenbuien. De waterkwaliteit moet op veel plaatsen beter. Dat is goed voor ons leefmilieu en de biodiversiteit. En iedere keer als u het toilet doorspoelt, maakt u gebruik van onze afvalwaterzuivering. 50PLUS staat voor een belastingstelsel waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wij handhaven het kwijtscheldingsbeleid. Belastingen stijgen met maximaal de inflatiecorrectie. Watersport, sportvissen en zwemmen willen wij mogelijk maken. Want het water is van ons allemaal. Klimaatverandering ziet 50PLUS als een kans voor innovatie en verduurzaming. En versterking van de samenwerking met de provincies, gemeentes en u. Kies daarom voor beter water. Kies voor uzelf. Stem op 20 maart, 50 plus, lijst 8.